In wat volgt ligt we een handelingskader rond politiserend werken toe. Dit handelingskader bestaat uit verschillende bouwstenen. Alles start vanuit jouw organisatie. Het station als het ware van waaruit je vertrekt. Wat zit in het DNA van je organisatie? Welke doelen heb je je gesteld? Welke middelen heb je ter beschikking? En wat zijn de grenzen aan jouw mogelijkheden? Met jouw organisatie in het achterhoofd kan je aan de slag. De eerste bouwsteen waar we het over hebben is de kwestie. Wat is net het probleem dat je gedetecteerd hebt? De tweede bouwsteen omvat de informatie die je verzamelt. Waarover gaat het allemaal? Vervolgens buig je je over de strategie. Welke keuzes maak je en hoe wil je het aanpakken? De vierde bouwsteen gaat over mobilisatie. Hoe krijg je volk bij elkaar? Hoe zet je de sociaal-culturele methodiek in bij politisering? We hebben het ook over de juiste mix van acties. Wat onderneem je concreet in functie van je te bereiken doelen? En tot slot staan we stil bij communicatie. Wie zorgt voor welke communicatie en tot wie richt je je? Met deze bouwstenen evolueer je richting impact en een ideale wereld.